Via admin.microsoft.com kun je een gedeelde mailbox maken via het kopje groepen en dan gedeelde postvakken. Maak een nieuwe gedeelde postvak aan en geef het een naam, bijvoorbeeld info at nou, Zodra de postvak wordt aangemaakt, kan ik hem delen met mensen door het scherm te sluiten en dan op info te klikken. De naam van de postvak. Via het kopje leden bewerken kan ik leden aan het postvak toevoegen. In dit geval geef ik mezelf en Jan toegang tot de info@ -ad mailbox. Zij kunnen dus alle twee in de mailbox mails beantwoorden. Nou, als dat is gedaan, klik ik op sluiten. Wijzig ik de naam van de mailbox, want ik wil niet dat de afzende info is, maar Papux Benelux Support. Ja, dat staat wat netter. Nou, en als laatste wil ik dat er een alias wordt toegevoegd, en dat doe ik door e-mailadres te bewerken. Ik wil namelijk dat support.pepx.nl en no -reply at hier ook op binnenkomen. En nu dat is ingesteld, kan ik met mijn Office-account via Outlook inloggen in de mailbox door Outlook te openen, vervolgens op mijn profielfoto rechts te klikken en dan op de optie andere mailbox openen te klikken. Hier vul ik de mailbox in, namelijk info.pepx.nl en klik ik op openen. Nou en zoals je ziet zit ik nu in de mailbox van info.pebux.nl. Stuur ik een testmail en kijk ik naar wie hem verzonden heeft. Dan zie je hier dat die ook namens info is verstuurd. En zo maak je een gedeelde postvak in aan via Office 365.